Nou, ik ben in 2018 hier begonnen bij de Rolfgroep, toen als stagiair op de HR-afdeling. Ik ben hier komen werken na mijn examens op de HAVO. Ja, ik was klaar met school en toen dacht ik, ik vond de Rolfgroep zo'n leuk bedrijf, dus ik ga gewoon een berichtje sturen, kijken of ze iets voor mij hebben. Je merkt een hele open cultuur. Ja, je kan eigenlijk alles benoemen en dat het ook wordt gewaardeerd. Ja, de sfeer is open, gezellig, iedereen staat voor je klaar. Ja, er wordt gewoon veel met elkaar gelachen. Je draagt bij aan de toekomst van jonge kinderen. En dat is ook wel iets wat hier heerst. Je kan lekker je eigen uren bepalen, je krijgt goed betaald.